Welkom DVS's. Uh, leuk dat jullie kijken. Wij gaan een promootje opnemen voor onze grote kerstquiz. Die natuurlijk 17 december gaat plaatsvinden om 8 uur. Dat doen we samen met de mannen van DVS TV. Via de livestream, via YouTube. En Johan gaat daar nog wat over vertellen. We gaan jullie verrassen. We stoken met 60 vragen. 60 multiple choice vragen. Die komen in beeld. U krijgt een antwoordformulier. Uh, u kunt meedoen. Uh, hebben we prijzen? Nee, we hebben geen prijzen. We hebben gewoon een winnaar straks met eeuwige roem. En het belangrijkste, we gaan er een eerlijk spel van maken. We gebruiken geen Google of andere zoekmachines. We doen het geheel op eigen kracht. En mensen bereiden er goed voor, want de vragen zijn scherp. Zes verschillende onderwerpen, tien vragen. Johan heeft het al gezegd, multiple choice. En we doen het natuurlijk vanuit de geel-zwart gedachte. Hè. We missen jullie. We kunnen natuurlijk met al dat corona-gedoe eventjes uh, niks doen. Maar we willen toch een beetje contact met jullie hebben. Dus we hopen op zoveel mogelijk deelnemers. 17 december om 8 uur. We hopen dat jullie uh, meedoen. Tot dan. Had jij nog wat, Jo? Iedereen moet gewoon meedoen. Het is de laatste trainingsavond, normaal gesproken. Maar nu hebben we de, de quiz. Daar doen we het voor. Drankje erbij. Uh, gewoon lekker voor het scherm gaan zitten. erbij. Gewoon lekker voor het scherm gaan zitten. Ja, ik doe dit nog niet zo heel lang. Hè? <laughs> maar dat da, komt goed. Wij gaan dat samen doen. En uh, We hopen dat jullie allemaal kijken. Maak het gezellig en uh, tot volgende week.